Lees voordat je de tekst gaat lezen eerst even kort de vragen door die bij de tekst horen. Als je van tevoren weet wat er over de tekst gevraagd gaat worden, lees je de tekst scherper en doelgerichter. De vragen van tevoren lezen kost je misschien twee minuten, maar het levert je uiteindelijk tijd op omdat je anders veel meer moet gaan zoeken in de tekst op het moment dat je de vragen gaat beantwoorden. Als je de tekst leest, pak dan een pen en schrijf, streep en teken. Actief lezen noem je dat. Het zorgt ervoor dat je veel beter inzicht krijgt in de tekst en dat gaat je helpen bij het beantwoorden van de vragen. Daarnaast zorgt het ervoor dat je scherp en geconcentreerd blijft, want geef toe drie uur lang alleen maar tekst te lezen en vragen beantwoorden is niet iets waar je wakker van blijft. Met actief lezen, het lezen met de pen, zorg je ervoor dat je de beste concentratie hebt en houdt. Als je in het examen Nederlands een open vraag krijgt waarbij je binnen een maximum aantal woorden moet antwoorden, herhaal dan eerst de vraag voordat je antwoord geeft. De woorden die je gebruikt om de vraag te herhalen tellen namelijk niet mee bij het maximum aantal woorden dat je mag gebruiken. Dat heeft twee voordelen. 1. Het zorgt ervoor dat je beter antwoord gaat geven op de vraag en twee, Je houdt meer woorden over om je antwoord te formuleren. Als je straks meer keuzevragen krijgt, kies dan het antwoord dat dicht bij de tekst staat. En daar bedoel ik mee, vaak lijken meer keuzeantwoorden goed, omdat je zelf dingen bij een tekst bedenkt, die er niet in staan, maar wel logisch lijken en wellicht ook logisch zijn. Dit soort antwoorden schuren vaak tegen het goede antwoord aan, maar het staat niet in de tekst en dat maakt het dus fout. Dit geldt overigens ook voor open vragen. Blijf zo dicht mogelijk bij de inhoud van de tekst. In zowel de vragen als de keuzeantwoorden van een examen Nederlands staan soms woorden waarvan je de synoniemen in de tekst terugvindt. Als jouw woordenschat dus goed op peil is, kun je bepaalde vragen makkelijker beantwoorden. Neem daarom altijd een woordenboek mee naar het examen, zodat je van bepaalde moeilijke woorden synoniemen opzoekt. Grote kans dat je die woorden in de tekst, vraag of antwoordmogelijkheid tegenkomt. Wordt een vraag ingeleid door een paraphrase of stukje citaat uit de tekst, ga dan altijd op zoek naar die zin in de tekst. Lees vervolgens de voorafgaande alinea en de alinea waaruit de zin afkomstig is, soms ook de alinea die daarna komt, en vaak heb je dan het gedeelte van de tekst te pakken waaruit je het goede antwoord kan formuleren. Ken je signaalwoorden? Zorg ervoor dat je weet waarom een schrijver de woorden zoals want, maar, echter, namelijk dus kortom, verder ook en bijvoorbeeld anderzijds gebruikt. Deze woorden gaan je helpen verbanden te zien die vaak een onderdeel zijn om tot het goed beantwoorden van een vraag te komen. Soms staan de signaalwoorden niet letterlijk in de tekst, maar je kunt ze wel in je hoofd bij plaatsen of bedenken. Dat gaat je helpen om bepaalde vragen echt veel beter te maken. Vragen over de hoofdgedachte van een tekst worden vaak niet goed beantwoord. De truc is dat je bij dit soort vragen echt de inleiding en het slot nog een keer doorleest en kijkt welke antwoordmogelijkheid in een ander soort bewoording eigenlijk hetzelfde zegt. Een hoofdgedachte gaat niet over het belangrijkste van één of enkele alinea's, het gaat om het belangrijkste van heel de tekst. Voor het examen Nederlands kun je niet echt leren, vooral veel oefenen. Maar vrijwel het enige wat je wel kunt voorbereiden zijn de drogredenen. Verkeerde argumentatie dus. In bijna elk examen komen wel één of meerdere vragen over een drogreden voor. De ene keer moet je ze aan kunnen wijzen en de andere keer moet je uit kunnen leggen waarom het een bepaalde drogreden wel of niet is. Dus je bent wel heel dom als je de drogreden van tevoren niet goed leert. Dit is natuurlijk een drogreden. Het is misschien een open deur, maar je bereidt je het allerbeste voor door oude eindexamens te oefenen en door veel te lezen, lezen en lezen. Dat zorgt ervoor dat je sneller doorhebt met welk doel een schrijver zijn of haar tekst schrijft en welke middelen hij of zij gebruikt om tot dat doel te komen. Ga sowieso aan de slag met het oefenen van oude examens, zodat je en veel gelezen hebt, maar ook voorbereid bent op de soort vragen die je gaat tegenkomen. Dat kan bijvoorbeeld op www.lerenvoorhetexamen.nl of examenblad.nl